De lijn presenteert de familie mussen. En papa gebruikt vooral de app. Ja. ja, ik ben digitaal. Ik vind dat heel handig. Ze zijn al 10 maanden superplus. 157,73. Ah, ja. ja, dat is eigenlijk nog veel. Hè. Tegenwoordig zijn die, die Nutri-scores wel heel, heel interessant, natuurlijk. En hoe komen jullie aan,73? Ja, automatisch. Ja, je wordt ook beloond hè, nu met de kaart. En eten jullie nu beter door Superplus? Ja, ja, eigenlijk wel. Wil jij ook altijd minder betalen om beter te eten? Wordt dan nu Superplus. De lijzen. Mee met het leven. Onze oude kaart verdwijnt. Stap dus snel over en word net als 2 miljoen Belgen Superplus.